Ik oh, zak van mijn kont. Dat is niet omdat ik afgevallen ben hoor. Nee joh, dat is gewoon omdat ik vergeten ben een riem op te doen. Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de. En ik doe even de motor uit. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, de vorige week uh, ja, was een beetje een uh, droevige uh, video. Nou, droevig, viel wel mee. Jongens, want ik wil ook wel eens laten zien dat ik niet altijd even positief ben en dat ik niet altijd lach. Want ja, uh, ik ben ook een mens, joh, echt, ja, echt. En ik moet ook wel eens huilen, gewoon. En soms lucht het ook lekker op, even een potje janken. Vandaag ga ik naar Maddie Schoonjans. Ik weet niet of jullie die video gezien hebben, maar ik heb met haar toen een video gemaakt voor uh, Trouwen in Balans. Dat is haar bedrijf, zij is uh, trouwambtenaar. De video was niet helemaal goed genoeg, het editen was wel goed, ze vond het leuk en ze vond het mooi, alleen, ja, en daar was ik het zelf ook mee eens, alleen het geluid was niet zo best. Uh, ja, Ik ben natuurlijk niet professioneel, maar we zaten dus aardig in de buurt. En uh, vandaag heb ik weer met haar afgesproken voor een ander project. Nou, dan gaan we daar maar eens even naar kijken wat we daarmee gaan doen. Ik ga ook gelijk even vragen of ik wel die video die wij gemaakt hebben mag laten zien aan jullie. Want ik ben er wel trots op wat ik gemaakt heb. Ik heb aardig wat tijd ingestoken. En het zou wel leuk zijn als jullie dan ook een beetje kunnen zien hoe het is geworden. Dat jullie zelf een beetje kunnen oordelen. Maar dat ga ik even vragen aan haar. Dat, dat hoor je zo. Ik ga nu even een stukje rijden. Few moments later. Nou, dit moet ik toch wel even aan jullie laten zien. Want dat gebeurt niet zo vaak. Let op, hè. Kijk. Oh, dat is precies 50 euro. <laughs> en door. Deze nieuwe module creëren in liefde. Ik zeg expres niet, Creëren van liefde. Hi, hondje. Koedie, koedie, koedie. Hallo, schatti. Ja, je bent dief, hoor. Ik neem het vrouwtje even mee, vindt het goed? Oké, okay, nou, we hebben het een en ander besproken. We gaan even spullen heen en weer halen. Met de car. En dan uh, wordt volgt. Zo, we hebben even wat spulletjes opgehaald. We hebben de... Oh, ze heeft een green screen nodig. Nou, die heb ik even van mijn muur afgerukt. Maar ik heb ook meteen de pleister eraf gerukt. Of de hoe dat, verf. Wat is het wat erop zit? Geen flauw idee. En uh, toen was ze nog de sleutel vergeten. Moest ze nog een keer teruglopen. Lekker bezig Maddie. En nu. Uh, ik stond op een verkeerde parkeerplek. Ik zeg nou. Als ik nou een bekeuring krijg. Is die voor jou. Oh en nou gaat ze oliebollen halen. Lekker. Dus ik zeg tegen Maddie: Ik heb honger en als ik honger heb, word ik zorgreinig. Nou, zegt Maddie: Ga ik een salade maken? moet je kijken wat ze maakt. Een bordje. Ik zal even mijn hand erbij houden, want zo groot is het bord. <laughs> maar die salade is echt super lekker. Heb je goed gedaan hoor. Ja, het was eerst maar op, hè? het was voller hè. Ja, maar dat ze dan niet net de volle schade heeft genomen, <laughs> natuurlijk. <hè>? Sorry. <laughs> nee, het was echt nou, super lekker. Dus ze welig hou ik natuurlijk van veel hè. Ja? Ja. Ja. Ja, ik ook, maar ik ben geen boerondische beller. Ja. Ik vind veel eten is altijd goed. Bam, dat is mijn video-editor. Kijk nou hoe ik hier genoemd word. Ja. Ik heet gewoon video-editor bij Maddie. Three days later. Het is weer woensdag, half acht bijna. Ik ga weer naar Inter Amikos. Jas aan. op de fiets en gaan met die bedaan. Dan gaan we maar sleutels bijna. Oh, okay. Wat? Oké, okay, ik uh, was voor plan dus om weg te gaan. Ik zoek mijn fiets. Het eerste waar ik naar kijk is of naar mijn uh, fietstas. Maar die is er mooi afgehaald. Fuck jongens. Mijn fietstas is gewoon gejat. Jongens, ik ben gewoon te laat. Maar ja, mijn fietstas was gesloten, gestolen eraf. Dus ik zocht naar een fietstas op mijn fiets. Althans, daar herken ik mijn fiets aan. Nu, maar snel naar binnen. Ik ben natuurlijk de laatste nu. Ooh, sorry. The next day Dan gaan we weer naar het ziekenhuis <coughs> Een MRI scan maken Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden Want zoals gezegd, uh, vorige week had ik een echo laten maken Of de mensen dat wilde ik laten maken Maar uh, ja, die uh, echo meneer uh, die zegt, die radioloog ja, ik weet niet wat, ik hier kom doen, wat je hier komt doen, want ik kan niks voor u betekenen. Wat de huisarts nu van mij wil, dat kan ik niet zien met een echo. Dus vandaar dat ik nu uh, naar het ziekenhuis ga om een MRI-scan te laten maken van mijn kom. Ja, die zijn al een poosje terug al eerder gemaakt. Dus ik denk niet dat dat nog een keer hoeft. Want het... Ja, dankjewel. jongen, het is een beetje verwarrend allemaal. Hè. Kom ik hier, want... Oh. Ik zit in de knoop. <laughs> ik dacht dus dat ik een MRI-scan zou krijgen. Ik dacht dat de huisarts daar een verwijsbrief voor had geregeld. Maar de verwijsbrief was dus voor de orthopeed. En de orthopeed heeft een uh, foto aangevraagd. Dus geen MRI-scan, maar gewoon een foto waar je bot op ziet. Maar het is niet mijn bot, mensen. Dus ik ben van de radioloog nu naar de orthopeed. <laughs> God wat ik doe. En nu wacht ik op de dokter. Wat zie ik? Oh ja, dat is de. Dat is de rechte maar dan van opzij. Ja. Oké, okay, ja. Few moments later. Ik denk ik ga zoeken. Ja. Op zoek naar de auto. Nou mensen, ik ga jullie zo op de hoogte brengen zodra ik in den auto zit. Eerst even zoeken. <laughs> Er staat heel goed iets. Kit. Hier. Rij 4. Oh, nee, dat is er niet. Waarom moet iedereen dezelfde auto hebben als ik? Dat wordt een supersnelle. snelle uh, Want ik heb lekker een broodje hier bij de Aha-To-Go gehaald. Gewoon onder de kan. Nou, ik. Ik stond dus bij de radiologie, want uh, voor een echo, nee, voor een, uh, een röntgenfoto. Dus ik zit braaf te wachten en die mevrouw die komt me halen en die zegt, nou u kunt hier uh, voor de röntgenfoto. Uh, ik zeg, maar die is onlangs nog gemaakt. Ik zeg, en het is niet mijn heup, uh, mijn, mijn bot. Waar ik last van heb. Die radioloog had dus een foto laten maken. Terwijl hij in het systeem had kunnen zien. Dat hij alles aangemaakt was. Dus. Ik ga hem afnemen. Moeten Ik moet jullie even wachten. Een broodje. mozzarella. Tomaat. En schizel. Nou, lang verhaal kort. Ik terug naar die orthopeed. En die meneer die zegt. Uh, ja. Foto is niks te zien. Hij ging even aan mijn been eh, draaien, duwen en weet ik het allemaal. Nou, heupen, niks aan de hand. Dat wist ik al, meneer. Uh, nou, doe je broek maar uit? Ja, natuurlijk. Ik doe mijn broek uit. Hij zegt, het is een peesontsteking. En die uh, doen wij in de noemen van um, slijmbeursontsteking. Ja, ik zeg maar, hoe kan het dan dat het de ene keer helemaal weg is? Of helemaal, de ene keer uh, goed gaat. Vandaag toevallig ook weer een goede dag. Trouwens, ik moet eerlijk bekennen, uh, vanaf maandag is het al wat beter. En hij zegt, ja, dat, is dus, uh, dat, dat komt door bepaalde bewegingen die je dan wel en niet kan doen. En uh, die dan de boel uh, activeren. Dus ik heb aangegeven dat ik dus naar de, de therapeut ga. Die uh, gespecialiseerd is in triggerpoints. Daar ga ik 8 maart pas heen. Ja, ik, uh, hij zegt, het kan een uh, langdurig project uh, worden. Nou ja, zo zei hij het niet. Hij zegt maar... Dit is een langdurige uh, blessure. Daar was ik al niet blij mee. Maar daarna zei hij ook nog eens. En het kan ook chronisch blijven. Nou jongens. Uh, positief als ik ben. We gaan het gewoon niet chronisch maken. Toch? Ik kijk het even lekker. Die dikke reep van me. Kut voor Oh. Nou, ik ben er al klaar mee. Ik moet natuurlijk voor een bepaalde tijd hier die parkeerplaats, parkeerplaats, want anders kom ik hier helemaal nooit weg. En ik ga nu de verkeerde kant op. Nou, en gloeiende, gloeiende. Ik ben gewoon heel rebeld vandaag. Ik durf daar gewoon. Kijk, allemaal dikke tieten. zo vlot. Zo, kijk die zon, man. Schijnt recht in mijn muil. Oh, go go, get arm. Ja, hij heeft het gedaan. O jee, de zon staat erop. Ik kan niet zien of dit nou groen is. Oh ja, het is groen. En nu oranje. Haha, gassen. God. Nou, hoe rebels kan je wezen? Oh ja, nou ja, ik heb uh, mijn boodschappentas mee. Ja, want de boodschappen moeten ook gebeuren. Ik sta nu op de parkeerplaats van de Jumbo. Eigenlijk begrijp ik het principe van een mukbang niet. Een mukbang, voor degene die niet zo vaak op uh, YouTube zitten, is dat je dan uh, van allerlei eten gaat bestellen. Veel. Die gaat eten en onderwijl gaat praten. Maar eten en praten is toch helemaal geen goede combi. En bovendien kan je dan helemaal niet lekker van je eten genieten. Want dan moet je snel hap nemen en snel kauwen. Want jullie zitten te wachten. dan zit je naar een etend iemand te kijken die geen reet zegt. Daar het niks aan. Oké, okay, en wat ik ook nog even wilde vertellen. Wat ik toch bezig ben. Ik zit, er, uh, um, on, ik zit nu op toneel. Zo, ik ga er gewoon van stotteren. Als ik dat op toneel ook zo doe, dan komt het niet goed. Maar ik zit dus op toneel. Oh ja, ja. En ik heb dus auditie gedaan. Dat ging dus goed. Ik heb uh, weliswaar uh, drie rollen. Ja, ik denk drie rollen in één toneelstuk. Want het is een heel groot toneelstuk waar heel veel mensen in spelen op en af en... Oh, fantastisch! Maar ik ben ook een schoonmaakster in dat toneelstuk. Moet ik even krabbelen jongens. Uh, dat zegt iets hè, als je neus jeukt, krijg je toch geld of niet? Nou ja, uh, ik ben dus een schoonmaakster. En voor de echte trouwe kijkers onder jullie, die weten dat ik ooit video's heb opgenomen uh, als een schoonmaakster. Mijn alter ego, Toos. Toos, de schoonmaakdoos. Maar in het toneelstuk heet ik uh, Corrie. Ja, gisteren was ik dus op het toneel en toen zei uh, Carmen, de regisseur, die zei van ja, je moet het over de top doen, doe maar een accentje erin of wat dan ook. Maar ja, dat deed ik wel met, uh, met Toos. Maar met Corrie, dat... Ik ga jullie even een stukje laten zien van Toos. Hier heb ik Toos even. Oh Mirjam, hij het. spulletjes nog laten staan, de make-up spulletjes. Oh, en ik heb van de week de video gezien dat ze make-up gedaan had. Proberen. Oh, hallo. Hallo. Ja, hallo, kennen jullie me nog? Ik ben Toos. Toos de schoonmaakdoos, noemen ze me ook wel. Dus dan zou ik de zo moeten doen, hè? Dat, uh, dat ik uh, Cory dan ook maar deze stem ga geven. Want ja, dat moet een beetje, maar eh. Uh, ja. Ik ga het wel proberen, natuurlijk, hè. Ik zal even een zinnetje uit mijn toneelstuk doen, op die manier. Net als gisteren en eergisteren, e eergisteren en net als morgen en overmorgen en... En dan ruik ik ineens iemand die behoorlijk stinkt op de play. Logisch natuurlijk, want daar mag je dat eigenlijk wel neergooien. En dan zeg ik, Hey, wat ben je toen, man? Godsamme, gij stinkt als een, als een bunzing. Wat een putlucht wat heb jij gisteren gegeten, jongen? Uh, wat zeg ik nog meer? Oh, Ga je mot in het leger, want uh, met die lucht van jou, daar uh, leg je iedere vijand mee plat. Of zoiets. Moet ik dat zo doen dan? Dat is toch overdreven, he? Dat hoort er dan weer niet bij in de tekst. En dan zeg ik... Uh, Oh jongen, jongen, jongen, het is toch wat, hé. Hey? Die rekstings komen hier onze pottenvies maken en wij zitten met die ellende. Dat is toch ook niks? Dan nou, zoiets. Ja, ik lulde maar een hente aan. Ik moet eigenlijk boodschappen doen, maar ik heb er niet zoveel zin in. Dus ik denk, ik denk dat ik dan die, uh, die uh, accent van toaster in ga gooien. Nee. Als je nou wil zien hoe het allemaal gaat, want dan ga ik hier allemaal niet vloggen en zo, want dat doe ik dus bij. Inter YouTube kanaal. Ik zal de YouTube kanaal even in de beschrijving gooien. Dan kan je daar een beetje zien. Dan kan je daar een beetje zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. En dan kan je mij zien toneel spelen. Als je daar wil. Het hoeft niet hé, he. Het is niet verplicht. Het zou nog leuker zijn trouwens. Als je live komt kijken. Want 17 juni. Ja dat is toch best wel kort dag hoor hé. Maar 17 juni. Dan is de eerste voorstelling. En dan mag je allemaal komen kijken, natuurlijk. Dus moet je een kaartje bestellen. En dan gezellig mag je weer het theater in. <lacht> en dan ga je Corrie de Schoonmaakster zien. En dan geef ik ook handtekeningen weg, hoor. want het bent de broers niet. Dan geef ik ook gewoon een handtekening. Als ik daar zo heel graag wil en als ik dan echt heel erg lief ben, krijg je misschien ook nog een pietje merchandise mee. Nee, dat is wel een beetje overdreven. Nee, Oké, okay, nou, ik ga, ik ga de video afsluiten. Oh, dat had ik net al gedaan, maar dat plak ik dan lekker even hier anders. Hier. Dat plak ik dan lekker even hier anders. Nou, dat plak ik dan lekker even hier achter. Want dan ben ik er klaar mee. Vond je deze video nou hartstikke leuk? Ook al vond je er geen klappen aan doen, maar toch een duimpje omhoog. Anders kom ik hier in elkaar bonken. En dat wil je niet. En als je dan dan toch bent, en je bent niet geabonneerd, abonneer dan even. Ja joh, doe nou maar gewoon. Oké, okay, oud schelen. Doe eens gek. Doe eens lekkere bels. Net als ik. Gods idee. Ik zie jullie graag in de volgende video weer. Doedels.